Piekeren je vaak in de avond en denk jij jezelf helemaal vast? In deze video, in 5 minuten tijd per dag, ga jij van je piekeren afkomen. En simpelweg door dit. In de avond, voordat je gaat slapen, neem je de tijd om vanuit je hoofd naar je lichaam te gaan. En hoe doe je dat? Anderhalf uur voordat je gaat slapen, zet jij in je telefoon een herinnering. Ben ik aan het piekeren? Ja of nee? Als het antwoord nee is, ga je lekker door met wat je doet. En als het antwoord ja is, dan ga je dit doen. Je stopt met nadenken over dat hele belangrijke ding. En je gaat iets doen met je handen, iets wat uit jou komt. Dus je kan gaan tekenen, je kan gaan schilderen. En als je meer van het fysieke bent, kan je eventjes een muziekje opzetten, ga dansen, ga een yogaatje doen of doe gewoon een paar sportoefeningen. Als je maar iets doet wat uit jou komt, in plaats van meer informatie erin stoppen. Dat is de truc, zodat je weer in verbinding komt met je lijf, je rust en zo kan je dus ook makkelijk stoppen met piekeren. Wat ik zelf ook heel fijn vind, is even een gitaartje spelen, even schrijven. Dat zijn dingen die uit jouw systeem komen en dat is verbonden met je lichaam en dat vind je piekerding niet leuk, want daardoor wordt het minder. En zo ga je dus die vijf minuten staan dus voor dat transitieproces van oh jee, je bent nu aan het piekeren, oh wat moet ik nou doen? Uh, ik moet eigenlijk dit nog doen en dit doen, zus doen, dat doen. Oké, okay, mooi. Vraag jezelf af, ben je nog efficiënt bezig? Ben je nog daadwerkelijk je huiswerk aan het maken of iets af aan het maken of iets wat je moet doen? Of denk je vooral na en ben je niet meer productief? Als je niet meer productief bent, dan is het handiger om eruit te stappen, uit je hoofd. En om je te gaan verbinden met je lijf. En als je dat doet richting het slapen gaan. Dan uh, slaap je beter en dan ben je de volgende dag ook veel productiever. Dus dan kan je datgene wat je nog moet doen, je huiswerk of school of weet ik veel. Maar zet voor jezelf een herinnering in je telefoon met ben ik aan het piekeren, ja of nee. Zo ja, dan stop je gewoon. En dan ga je die dingen doen die ik net gezegd heb. Veel succes hiermee. Laat me weten hoe het gaat. Laat me weten uh, waar je tegenaan loopt. En je kan altijd even uh, commenten. Stel al je vragen onderaan de video. En like deze video als je hem leuk vindt. En ik spreek jou snel. Want jij bent perfect. Oh, zoals je bent. Ciao.